Een lange en helse tocht. Vanuit je land van geboorte, nu verscheurde oorlog, dwars door heel Europa. En dan kom je aan in Nederland. Eindelijk even niets aan je hoofd. Voeten op de tafel, even lekker uitrusten. Toch? Je komt aan en dan zit je op de bank en je zit televisie te kijken. Nee, ja, daar verkijken mensen zich best wel op. Een, een vluchteling die hier komt, die is allereerst is inburgingsplichtig. Dat betekent dat, dat ze binnen een bepaald termijn, dat termijn is nu drie jaar na afgifte vergunning, moeten zij het inburgingsdiploma hebben gehaald. En dat betekent voor sommigen echt dat ze de, de Nederlandse taal moeten gaan leren. Maar uh, zij, zij moeten dus echt een, een soort dagprogramma, een schoolprogramma uh, uh, volgen. Daarnaast hebben ze ook allerlei andere verplichte trajecten die ze moeten volgen. Een, een uh, traject is het participatieverklaringstraject, wat uh, sinds 2016 verplicht is uh, voor deze mensen om te volgen. Daar, uh, dat, dat is het traject waar de, de met ze gesproken wordt over de Nederlandse waarden en de normen. Van wat, uh, wat houdt de Nederlandse grondwet in, wat, wat zijn de, de kernwaarden hier in Nederland. Verplichte cursussen en het inburgeren in de Nederlandse maatschappij zorgen er dus voor dat de dagen van een vluchteling al goed gewild zijn. En daar blijft het niet bij, want wil iemand echt goed integreren, dan moet er ook geparticipeerd worden. Dat betekent dat zij, uh, dat zij uh, activiteiten ondernemen om, voor die participatiebevordering. Dat is ook iets wat de gemeente stimuleert. Dus we, we, we kijken, we bespreken met de cliënt wat zijn hun mogelijkheden, wat zijn hun onmogelijkheden, wat, wat zijn hun wensen, verlangen, dromen. En vaak kijken we dan ook, uh, is er een stukje vrijwilligerswerk wat je kan doen om, om je steentje bij te dragen aan de maatschappij. En tegelijkertijd ook leren van, hey, hoe gaat het hier nou in Nederland? Dus dat, dus dat die participatie eigenlijk alle twee kanten op gaat. Geen vrije tijd dus voor de vluchtelingen in Nederland. Om in dit land een plekje te krijgen is er hard werk nodig.